Ik vind het behoorlijk arrogant, om heel eerlijk te zijn. Ja, niemand, niemand wil Unilever hier weg hebben. Iedereen vindt het fijn als Unilever hier kan blijven. En iedereen is blij dat ze hier ook werkelijk maar zijn. Maar het is alvast als je zegt, als je zegt maar het gaat om dat meer dat door dan zou komen door 1,4 miljard euro die we daaraan hebben uitgegeven. Terwijl Unilever zegt dat heeft niks te maken met de dividendbelasting. Unilever heeft ook de topman zelf gezegd er komen ongeveer 70 banen bij komen. Ongeveer 70 banen hier in Nederland. Dat zeg ik niet. Dat zegt de topman van Unilever. En als je weet dat je voor 1,4 miljard 15.000 banen in de zorg kan creëren... 32.000 woningen kan isoleren, alle wachtlijsten in de jeugdzorg kan oplossen... Ja. Dan vraag ik me af: Dit is economie me niet, van de koude is, dan grond. weet ik wel zeker wat een betere besteding is als van die je in de, miljard, de zorg, de banen, waar ik voor ben. Dus in de zorg moet goed worden betaald en, en zo meer. Maar dan heb je nodig dat er een basis is van bedrijven die de belastingen ja, natuurlijk. opbrengen. Maar dan moeten ze wel belasting u moet u betalen, meneer niet de Boer. Net doen, dan moeten ze wel belasting betalen. Moet, dat moeten ze ook doen, dat doen ze ook. Honderden miljoenen en miljarden aan, dollar, oh, aan uh, euro's worden erop gelegd. Ja, ja is dat? Honderden miljoenen betalen we? Dat is natuurlijk, niet waar. Natuurlijk. Dat is niet waar. De vennootschapsbelasting, de, de opbrengsten ervan... zijn om en nabij de 50 miljard. Iets daaronder. Ja, maar dus niet, niet overdrijven hier. Het, en gaat, als het, heeft op het inhoud, gaat om, om alle bedrijven in Nederland... De bedrijven die er nu zijn, de bedrijven die er gaan komen. Ja, en die, die dragen op een enorme manier bij aan de belastingbasis. Ja. Deze, ah, nee, documenten laten zien, deze documenten laten zien, ja. die dividendbelasting is weggegooid geld. Nee. Laten we het alsjeblieft uitgeven aan zorg, aan onderwijs en aan het MKB in Nederland. Genoeg hierover. We zijn klaar. Dat is wel jammer. Ja, dat is waar, maar zo ja. gaat het.